Dit is proef 24 de klasse l1 en jullie zien tessa ottenhof uh, op haar pony miss blondie jury is een koopman en tess die gaat zo meteen beginnen die gaat zo nog eventjes vol te rijden en dan gaat ze beginnen met axc binnenkomen in arbeidsdraf ze krijgt hiervoor een 7 en dan mag ze c op de rechterhand bij axc binnenkomen in arbeidsdraf en staat er iets naast de ac-lijn nou, ik sta op de A, dus dat kunnen we heel prima zien. Komt ze binnen. En dan gaat ze iets naast de AC-lijn C. Rechterhand krijgt ze een 6,5 voor. Meer stelling. Daarna krijg je B, Volte, 12 tot 15 meter. Uh, niet te veel stelling bij inzet, beter verdelen staat hier. En ze krijgt er een 6 voor. Vier de Bol, Volte, 12 tot 15 meter. Daarna krijg je na deze volte A afwenden en dan gaan we wijken. De volte moet dus beter verdeeld worden. Dan krijgen we A afwenden en dan wijken. Daar krijgt ze een 8 voor. Er staat wel niet te veel stelling bij inzet. Oké. Okay. Nou, de blondie gaat netjes mee. MXK van hand veranderen. Enkele passen de draf dat wordt een 8. Daar staan verder geen opmerkingen bij. Kijken of ze netjes terugkomt ook. Nou, dat had wel ietsje eerder gemogen, denk ik. Daarna, A afwenden enkele paard lengtes. minimaal 5 meter wijken voor het linkerbeen. Je krijgt een 5 voor. Actieve ZW VW. Wie weet wat dat betekent mag zeggen. En komt AH, komt voor. Nou ja. Ik geloof het allemaal, ik weet niet wat dat betekent. Hierna krijg je E, hey, Volte, 12 tot 15 meter. Daar krijgt ze een 6 voor, een G3. Niet te veel stelling bij in te inzet en beter verdelen. Tussen A en F, overgang, arbeidsstap, krijgt ze een 7,5. Laatste pas, meer toestaan, zegt ze. Het was een vrouwelijke jury. Krijgen we overgang, zo. En dan krijgen we, laatste pas meer toestaan en dan FE van hand veranderen en de stap verruimen. 5,5, meer verschil. Ja, ik denk dat Tess te weinig terugneemt op het eind, want dit is wel duidelijk een verruimde stap. Alleen, de die loopt meestal natuurlijk zo. Tussen E en A overgang arbeidsdraf eraf krijgt ze een 5 voor, die mag actiever. Dan tussen C en M, arbeidsglob, rechts aanspringen, krijgt ze een 7 voor en verder geen opmerkingen. Dan krijgen we daarna BEB, grote volte, krijgt ze een 6 voor, weer beter verdelen. Gaan we dan wel af wat er precies beter verdeeld moet worden. goed, dat zal. Op de volte tussen E en B enkele sprongen ruimen een 5, een scheef, een meer terug. Dat geloof ik gelijk. Dus F en A, overgang, arbeidsdraf, een 5, vloeiender tegen de hand. Ja, ik zie het. Kijk ze hem van hand, veranderen daarbij het paard, hals laten strekken. Een vier veel meer uitnodigen. Ja, dat is wel echt nog een, uh, een dingetje. dat gaat nog niet goed genoeg. Dus M en C teugels op maat, Dan krijgen ze een 6 voor. En dan krijgen we tussen C en H arbeidsklop links. Dat wordt een 7. En dan B2B grote volte, 6,5, op de volte tussen B en E, enkele sprongen verruimen, een 5, komt niet terug bij E. Ja, dat is iets wat ze echt nog wel moeten, kijk, ja, dat is boem, boem, boem, maar hier moet hij natuurlijk wat langzamer. Dus 1K overgang arbeidsdraf, een 5,5, uit te hoge tempo. En dan A afwenden, daarna arbeidsstap, 5, is dus erg scheef. Nou, oh, er wordt nu naar mij gekeken. Dat is erg onhandig dat dat gedaan wordt. Tussen X en G, halt houden en groeten. Iets scheef. Gangen krijgt ze een 7 voor. Impuls 6,5. Rechtgerichtheid ontspannenheid. In de aanleiding gaande paard 6,5. Harmonie 7. Houding en zit 6,5. Leuke combinatie. Middengelop en halstrekken verdienen nog. Aandacht. Nou, dat is zeker waar. Succes. In het totaal had ze 183 Punten.